DVS was op zoek naar een scorende spits. Nou, ik heb wat wedstrijden bezocht, twee, drie thuiswedstrijden, nog een uitwedstrijdje. Toen merkte ik al dat DVS een grote club was met uh, veel aanhang. Goed voetbal de ploeg. Ik zie mijzelf wel uh, fungeren in deze helftal. Het gaat wel wat tijd kosten, want ik heb bepaalde looplijnen en dat, moet wel, uh, nou ja, dat moeten spelers wel aanvoelen. En, uh, nou ja, ik hoop uh, met DVS uh, bovenin mee te draaien.